Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hop! Kom maar, Joyce! Hé, Joyce, kom maar! Met je mooie neus! Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! Ik ben vanmiddag weer terug! Hé, Joyce! Hé, Joyce! Ik moet nog een foto zoeken! Alles is op, Joyce. Alles is op. Nee, ik heb hier nog. Kijk eens, kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Ik moet alleen uitkijken van plastic. Goed zo, Joyce. Hey, Blackjack. Nou, Blackjack. Kijk eens. Oh, Blackjack. Kom maar, Joyce. Oh, Joyce. Kijk eens, joris. Oh, blackjack. Goed zo, joris. Ik ga terug, uh, polis.